Hoofdstuk 22. Farao heeft een droom. Genesis 41. Het is nacht, alle mensen slapen, Farao ook. Opeens zit hij rechtop in zijn bed. He, wat heeft hij vreemd gedroomd? Hij droomde dat hij bij de rivier de Nijl stond. De Nijl is de grootste en mooiste rivier van Egypte. Opeens kwamen er zeven koeien uit de rivier. Ze klommen op de kant en gingen eten van het lekkere gras dat daar groeide. Het waren prachtige koeien, dik en met een glanzend vel. Toen kwamen er nog zeven koeien uit de rivier. Ze klommen ook op de kant en liepen naar de zeven andere koeien toe. Waren deze koeien ook mooi en glanzend? Oh nee, het waren lelijke koeien. Ze waren zo mager dat hun botten bijna door hun vel heen staken. Wat een lelijke, magere beesten! Maar wat gebeurde er toen? De zeven magere koeien kwamen vlak bij de zeven dikke koeien. Ze hapten ernaar, ze beten erin en ze aten de dikke koeien helemaal op. Maar weet je wat zo gek was? De magere koeien waren nog net zo mager als eerst toen ze de dikke koeien hadden opgegeten. Wat een rare droom hè? Dat vindt vader ook. Hij is er een beetje akelig van. Gelukkig is het maar een droom. Hij gaat weer slapen. Maar dan droomt hij nog een keer. Nu droomt hij dat hij in een korenveld loopt. Opeens komt er een korenhalm uit de grond. Hij groeit en groeit. En er komen zeven korenaren aan, vol met grote darfkorrels. Dan komen er nog zevenaren aan, maar deze dezearen zijn niet vol korrels. Ze zijn helemaal leeg en dun. Er zit niets in. En wat gebeurt er dan? De zeven dunne aren eten de zeven dikke aren op. Dan schrikt Farouw wakker. Hé, alweer zo'n vreemde droom. Hij kan niet meer slapen. Die dromen betekenen vast iets bijzonders. De volgende morgen laat Farouw alle ministers bij zich komen. Hij vertelt hen wat hij heeft gedroomd. Weten jullie wat die dromen betekenen? vraagt hij. Maar de ministers weten het niet. Niemand weet het. De schenker hoort ook dat Farao heeft gedroomd. En opeens denkt hij weer aan de gevangenis. En aan Jozef. O, oh, wat erg. Hij is Jozef helemaal vergeten. En hij zou nog wel aan Farao vragen of Jozef uit de gevangenis mocht. Wat onaardig van hem. Misschien kan hij het nu weer goedmaken. Hij gaat vlug naar Farao en zegt, Weet u nog dat u mij vroeger in de gevangenis liet gooien? En de bakker ook. Op een nacht hadden we allebei een droom. In de gevangenis zat ook een jongen, Jozef. Hij vertelde ons wat onze dromen betekenden. Hij zei dat ik weer schenker bij u zou worden na drie dagen, en dat de bakker gedood zou worden na drie dagen. En het is precies zo uitgekomen. Laat die man dadelijk hier komen, zegt Pharao. De knechten gaan meteen naar de gevangenis. Ze halen Jozef eruit. Hij mag eerst lekker in bad. Dan krijgt hij mooie kleden aan. En dan brengen ze hem bij de koning. Farao zegt: Ik heb heel vreemd gedroomd. En niemand kan vertellen wat die dromen betekenen. Maar de schenker zegt dat jij wel weet wat een droom betekent. Jozef is helemaal niet bang voor Farao. Hij zegt eerlijk tegen de koning: Ik weet niet wat een droom betekent. Dat weet de Heere God alleen. Maar vertelt u me eens wat u gedroomd hebt. Farao vertelt aan Jozef de twee dromen. Alle knechten staan erbij en luisteren. Wat zal Jozef zeggen? Weet hij wat de dromen betekenen? Ja, dat weet Jozef, want de Heere God heeft het hem verteld. Hij zegt tegen Farao, De Heere God wil u vertellen wat er gaat gebeuren in dit land. Daarom heeft de Heere God u die dromen gegeven. De zeven dikke koeien betekenen zeven goede jaren. Zeven jaar lang zou er heel veel koren op het land groeien. Zoveel dat de mensen het niet op kunnen. Veel te veel. De zeven magere koeien betekenen ook zeven jaren. Maar dat zijn zeven slechte jaren. Na de zeven goede jaren komen er zeven slechte jaren. In die slechte jaren zou er geen koren op het land groeien. Het zou bijna niet regenen en dan kan er niets groeien. De mensen zullen erg honger krijgen. Ze zullen broodmager worden. De tweede droom die van de korenaren betekent hetzelfde. De zeven dikke aarde betekenen weer zeven jaren dat er heel veel zal groeien. En de zeven dunne aarde betekenen zeven jaren dat er niets zal groeien. De Heere God heeft het u twee keer laten dromen. Dat betekent dat het echt zal gebeuren en al heel gauw. Weet u wat u moet doen, Farao? U moet grote schuren laten bouwen in de eerste zeven jaren, wanneer er zoveel koren groeit dat de mensen het niet op kunnen. Al het koren dat niet wordt opgegeten, moet u in die schuren bewaren. U moet die schuren overal in het land laten bouwen. Want daarna komen er zeven jaren dat er niets groeit. Als de mensen dan zelf geen koren meer hebben, kunnen ze het bij u kopen. Dan zou er niemand van honger sterven in die jaren. Farao vindt het een geweldig plan van Jozef. Hij zegt, ik zie dat de Heer God jou veel vertelt. Je bent een verstandige man. Jij moet mij helpen om al die schuren te bouwen. En om al dat koren te kopen van de mensen. En om het later weer te verkopen. Niemand is zo verstandig als jij. Ik maak jou onderkoning. Ik ben de baas in het land, maar na mij ben jij de baas. Iedereen moet doen wat jij zegt. Dat is geweldig voor Jozef. Eerst zat hij als een boef in de gevangenis en nu is hij onderkoning van Egypte. Farao geeft Jozef zijn eigen mooie ring. Hij geeft hem prachtige kleren en doet een gouden ketting om zijn hals. En hij geeft Jozef de op één na mooiste wagen met prachtige paarden ervoor. Dan kunnen alle mensen op straat zien dat Jozef de onderkoning is. De allermooiste wagen is voor zelf. Jozef krijgt het druk. Hij moet door het hele land reizen. Bij alle steden komen grote schuren. De mensen die koren over hebben, verkopen het aan Jozef. En al dat koren wordt in de schuren opgeborgen. Jozef trouwt met een lieve vrouw, ze heet Asnat. Na een poosje krijgt ze een zoon. Manasse en daarna nog één, Evraïn. Zie je wel dat het allemaal goed komt met Jozef, maar het wordt nog mooier hoor.